I'm <laughs> We zijn speciaal voor dit intro hier naar de baron toe gegaan. Terwijl we eigenlijk naar Max en Moritz zouden gaan. Ja. Maar het erg is, eerst had ik in mijn gedachten om het bij de bij Jos en Draak te doen. Maar daar werkt hij al. Ja, ik kom er jij. We gaan nu dus naar de baron en als je denkt deze hey, was je beeld in het anders. Nee, de rechte pamperwaarder jou. Wat je morgen Wat je morgen is. Ik hoop voor de Efteling dat ze die spinnen weg hebben gehaald. Ja, dat is eng. Dat is. zo op ja. Ik ga daar anders niet in. Maar Echt. We lopen hier nou. Als het niet weg is, jongen. Wat? vind ik het leukste. Max vind ik het leukste. Oké, okay, leuk voor je. Ja, en hier een taste test. Want we zijn nu bij het Efteling pop-up sprookje. We hebben hier de corn dogs. En ik ga kijken hoe ze proeven. Ik weet niet, hoe, ik heb het nooit op. Dus ja, dan weet je dat. Voordat ze, ja. Gewoon zo weten. Mm. Ik vind het echt lekker. Ja. Alleen. Okay. Mm. is echt lekker. Ja. Ik vind het lekker. Ik hoop dat die 5,50 waard is. Vind je het waard? Of... En de slaap. Ja. Ook, je hebt ook groente over mij. Nou, is het ook goed zo, man. Ja, dat is toch gezond. Maar is het een 5 euro fax hmm, Ja. Dat is wel, ja, het is echt wel, uh, ja. En qua cijfer, wat ik zou nemen van 1 tot 10, ik denk ik wel 8. 8, ja, hè? Ja. Ja. Ik ben bij de bubble tea trouwens vergeten. maar nou, ik weet niet hoe het smaakt. Ik zou denken, bubble tea... Je hebt daar heel veel Ja? ik denk, ja, ik denk bubble, a bubble a tea, Hier is trouwens een show bezig, dat weet je wel. Bubble tea, denk ik, um... Zeven 7 à 6. daartussenin. Waar gaan we nou heen? Waarom? Waarom of Joris en draak? Maar ik wil liever Joris en draak. Nou, dan gaan we Joris en draak. <laughs> Ook altijd wat de vrouwen willen, hè? Altijd niet. Ik... Ja, jullie willen het altijd? Ik ben geen vrouw, maar ik niet. Nee, meisje. Ja. Klein kind. Uh, ben ik, weet ik veel uh, 18 plus Nee. Kijk hier piranha. Nee, we zitten niet in Disneyland hè, Puits was Caribien. was ook. Ja. Nou. Waar gaan we dan heen? Waar gaan we dan heen? Waar gaan we dan heen? Joris. Ja, waarom? Dat dacht ik ook. Kijk, daar gaat hij. als nu stil kijk En dan? Hé hey, de bel deed je het niet? Oh. Ik denk alsof de bel het niet deed well. De bel deed je well. Well. het wel Nog Waarom? Het is leuk he, de geel, nee, geel ja. Dat is gewoon meer Ja wat? Net zoiets als bandit Ja man? Wat jij zei? Ja man, ik hey, ben nog nooit een bandit geweest. Ja, als jij een bandit bent geweest, dan, dan wil je er nooit meer in. Nou, voor fun is hij wel leuk, zei jij. Ja, voor fun. Edie, edie, edie en ik kregen hebben hartverzakking. Man, ey, ik, ik, ik, ik stoot er vol mijn kop erin. Ja, dat is echt niet goed dat ding hoor. Moet ergens een keer gemaakt worden. En die hangende die daarnaast? Nou, ja, die is helemaal lijp. Die is echt, Stout, een ja, die is lekker soepel, maar het is niet de soepelste rit. Hele familie. Voor de mensen die mijn kanaal ook uh, checken, hè? ook al heb ik twee abonnees, goed ja. mijn account is gone. Is gewoon verwijderd. Oh, oh, oh. <tie> ja, ik ook. Doe maar eventjes. Doe. Doen. Ja, want kom ik in oktober? komt er een uh, video aan. Ik naar pakken. Ja, oktober. Weet je hoe lang dat nog duurt? Dan hebben ze toch genoeg tijd om te abonneren? Huh? No, no. Ja, je moet niet naar mij kijken. Kijk in de lens. Nee, dat willen ze niet zien dat is eng. Nou, is het nou houdt achter? waar? Dan ga ik het over. Nou, Lisa, we zitten gewoon met z'n tweeën in jongs aan te vragen. En twee ja, was. Ja. Nou, wat de koning vraagt. De dappere. Ja, centrum. Centrum. Duizend en één doek haalt! we zaten trouwens in de single race, dus het is best nou, wel 30 minuutjes en we hebben maar twee minuten gewacht. Ja, en we, ja, we zaten en bij elkaar! Ja, en de en, entry was 40. Dat is best wel bijzonder. Alleen ik had op de optakeling ofzo. Of, of, of, of. na, na de optakeling, want daar had ik grijp op. Ja. ja, doe het na jongens. Ik ga mezelf lekker filmen, jou niet. Jij bent onboeiend. Jij bent niet boeiend. je dat. Jij bent niet boeiend. Zit hij goed vast? Ja. Ja? ja. Ik zal even door de kaart van Dan moet je, aan je buik, je buik bol maken. Ja, inderdaad. Nou, ja, dan gaan we. Ah, hij is best wel los Wacht, mij. wacht. mijn zakje kopen. Jouw zak. Sure. Shit! you Meer on-ride wat? Ja onderuit, maar nee, niet originele. Hierna we ook even onderuit met stil. Oh. Hoppa! Daar gaan we. Nu controleer je niet of die vast zit. Kijk hoe ze een buik. Kijk, kijk, hoe los Thank you. En, da, da, da, da, da, da. hoe hoe doe ik dat dit huh? ik wil dat echt weten het perfect. Ja, voor Barons vindt het nog een kwartier. Ja, M3, ja. M3 is in de ja, in de winter vinden wij een kwartier. Nee, doen we niet. Maar ja, nu uh, is kwartier toch eigenlijk best wel weinig, hè? Ja. ja. Vijf ritten op Joris en Draak Achter elkaar? Ja. Dus uh, daar gaan we nu in. Ik ga filmen met mijn harnas. Als we bij elkaar komen, die ik, dan ga ik mezelf filmen. Nee. Dus ook Lisa. we doen M3, ja, dus komen we dan zo bij elkaar. Oh. Ja. Ik ga weer eens een keer mezelf filmen. Zou ik dat doen? Ja, waarom wel? Ja, dat is leuk. Want ik heb toch wel een keer een... En hopelijk... Achteraan. Ja, is... Achteraan, ja, dat is... jongens? Dat is net als bij... Wie uh... ja. heet die nou? Op Libyen? Op Libyen? Oh Libyen? Ik weet even niet hoe die heet in uh, Gardaland. Ik ah. denk dat ik wel in de buurt kom. Ja, dat is echt een val, dat vergeet je nooit meer. Weet je waar we op zitten? Hij zit los, hij aan. Ja, dat is dat bij mij toen ook. Hij zit net zo los als bij jou, als bij mij. Dus ga aan. Oh, de camera. Oh jee. Daar gaan we, hè? Yo, de pinda. Wel, de pinda is oké. Okay. <tries> De stoelen zitten dus schoten. Thank <laughs> nu wel Oh, je diput! Oh, die mensen die lachen horen rot. Nou. Zo, hij Lijkt maar eten dat je strak is gaan. Wat? Luister maar eten dat je bij mij joh. Nu zit hij juist strak bij mij. Uh. Oh, wat lekker. Dat nou, lukt niet echt. Ik kan dat niet. Vond jij deze video leuk? Deel deze miering. En dan is ik weer die podcast. En dan zeg ik later!